Waarom is haar make-up zo belangrijk op de set? Het is het plaatje van de productie, hè? En je bepaalt de karakter samen met de regisseur, hoe mensen eruit moeten zien. Ook vaak moet je mensen transformeren. Mm -hmm. Dat is ook leuk. Of van oud naar jong. Vind je het leuk om de haar make-up van oogappels te doen? Ja, dat vind ik heel erg leuk. Ja. Toen ik aan begon wist ik natuurlijk niet. En je weet ook niet dat zoals op drie jaar, vier jaar, gaat duren, ja, maar mm -hmm. ik vind het nog steeds heel erg leuk. Ook omdat het een hele leuke serie is. Wat vind je het leukste aan uh, dit werk? Het leukste aan dit werk is dat het heel erg afwisselend is. Dus tegen de tijd dat je denkt, nou nu heb ik het wel gezien, dan komt er weer iets nieuws. <laughs> vind je dat je het leukste beroep van de wereld ja, hebt? Ja, ik vind het is een heel erg leuk beroep. Absoluut. Na nou, al die jaren vind ik het steeds heel, heel leuk. Ja, dat gaat ook om het acteren. Ja. Dat vind ik ook het leukste doel. Ja, hè? Mm -hmm. Nou, daar kun je ook heel lang mee door. ja Dat is weer het leuke van de acteren ook. En het leuke is dat het iedere keer anders is. Je komt op heel veel plekken, je gaat overal naartoe. Wat is het moeilijk aan het vak? Moeilijk is met de acteurs omgaan Nee, dat is niet Nee, moeilijk is uh, ja pruiken. Pruiken is toch vaak... ...lastig, dat je echt zo verschrikt dat het goed oplet dat je geen ziet. ziet. En... Zijn er mensen in de serie die een vrouw het seizoen? Ik doe een Spitsbergen even, omdat hij ja. zijn te kort geknipt had. Die, die speelde uh, Pim Fortuyn, dus die was kaal geschoren en de, de lengte was nog niet goed toen, toen we hier weer aan konden. dus toen moest hij het prijken. Ja, maar het leek echt heel erg. Ik kwam een keer hier binnen en toen zat die bruik op een pop en toen... Ja, dat was echt precies het haar van de Dus dat was wel goed gelukt. Ja. ja. <laughs> dat heb je ook. Dus dat een acteur opeens zonder baard komt of dat hij opeens haar iets te kort geknipt heeft. Dat zijn alles vrij pijnlijke dingen. <laughs>